In deze video laat ik zien hoe je aan een document dat je gemaild krijgt als bijlage kunt samenwerken. Ik ben op dit moment in mijn postvak in, in Office 365 en ik heb hier een mailtje gekregen van een student met daarbij een bijlage. In die bijlage kan ik zien dat het een bestand betreft wat op de OneDrive van de student staat en dat kan ik zien omdat hier een wolkje bij staat. Wil ik dit document bewerken, dan hoef ik het niet eerst te downloaden. Ik kan het eigenlijk gewoon meteen bewerken, mits de student die bewerkrechten voor mij heeft aangezet. Dat is standaard aan en in dit geval kan ik dit document ook bewerken. Ik klik op dat document en in dit geval gaat het om Word en dat Word document wordt dan geopend in Word online. Ik kan het hier lezen, maar wil ik het bewerken? Dan klik ik bovenaan op Openen en ik kies voor Openen in Word Online in de browser. Nadat ik er hierop geklikt heb, kan ik aan dit document werken. Ik werk dus eigenlijk op de OneDrive van deze student. en Dat kan ook een collega zijn die iets met je heeft gedeeld. En we werken allebei in hetzelfde document. Ik kan dat ook zien. Want hierbovenaan staat dat de student, DumiTest in dit geval, ook bezig is met bewerken. En ik kan ook de cursor van die student hier zien staan. Dus ik weet dat DumiTest zijn cursor daar heeft. Dat betekent dus dat ik daar beter niet kan gaan typen. In ieder geval kun je dus met meerdere mensen tegelijk in een Word document werken. Of in een Excel, of in een PowerPoint, of in een OneNote bestand uh, mits het maar zodanig gedeeld is dat die bewerkrechten aanstaan. Het is dus niet nodig om zo'n bestand eerst te downloaden, dan te bewerken en vervolgens weer terug te mailen, want op dat moment krijg je meerdere versies van hetzelfde bestand en heeft de ontvanger dus eigenlijk nog een hele klus om al die bestanden weer samen te voegen. Als je kijkt naar hoe de student dat ziet, dan ga ik naar dit scherm. In dit scherm is uh, de student ingelogd in Word Online in hetzelfde document. En hier zie je mijn cursor. Hier staat van het Smit is ook bezig met bewerken. Dus hier kan de student ook zien dat ik hierin aan het werk ben. En aan de kleur van de cursor en het poppetje hier kun je zien wie het gaat. Dus zelfs ook met meerdere mensen, met meer dan twee mensen, kun je eigenlijk gewoon in een document tegelijk werken. Als je maar de online versie gebruikt, dus Word Online, PowerPoint Online of Excel Online. Hierin wordt alles automatisch opgeslagen. Dat zie je hier staan. Alles wat ik verander is meteen uh, opgeslagen en de student kan het live dus ook zien. Eén plek voor het bestand op één OneDrive en dus niet heel veel verschillende versies van één bestand.